met wie zitten we hier? We zitten hier met... Anne. Emily. Milou. Imke. Storm. Lisa. Ja, en de kindercorrespondent zelf natuurlijk. En waar gaan we het over hebben? Internet. Deze meiden willen het vooral hebben over challenges. Want, uh, challenges, wat zijn dat nou eigenlijk? Youtubers, zeggen dat je die challenge moet proberen. Dan gaat iedereen dat doen en dan wordt het dan een beetje een hype. Sommige die zijn wel gewoon leuk, alleen sommige die zijn ook gevaarlijk. En iemand heeft al gezegd... Uh, Doe de stick challenge bij hem. Dan moet je iemand bij zijn keel grijpen of zo. En dan moet je er uh, zo lang doen dat hij bijna, uh, ja, net, bijna net niet flauw valt. Dus dat hij eigenlijk gewoon bijna naar het ziekenhuis moet. Sommige kinderen die, uh, doen dat ook voor de lol, voor YouTube. Stormier, die heeft wel eens een keertje hondenbrok op. Ja. <laughs> Het ja, is best lekker. Een vriend van mij die heeft ook een YouTube kanaal en die had zoveel abonnees. En daarom uh, wou hij uh, zo'n challenge doen van hondenbrokken eten. En toen mocht ik daaraan meedoen. En toen zei ik ja, en ze zijn bij ons thuis uh, hondenbrokken gaan eten. Kan je daar eigenlijk ziektes van krijgen? Onze hondenbrokken die wij uh, hebben, krijg je eigenlijk geen ziektes. Maar doe je dat dan puur voor YouTube of doe je dat omdat je het echt... Grappig vindt. want we hebben het ook in de klas gekeken. Toen voelt iedereen het grappig, maar doe je het nou voor jezelf of voor de kijkers? Dingen die ik doe op mijn YouTube kanaal, die, worden, die vind ik heel leuk. En mijn kijkers vaak ook. Op onze noma's, die weten denk ik helemaal niet wat het is. Mijn broertje en ik hebben het er dan over. En dan zegt papa soms van, ja, dat weet ik helemaal niet. En dat is dan best grappig, dat hij dan niet zo goed weet wat het is. Maar als je het uitlegt, dan snappen ze wel wat je bedoelt, wat is de conclusie? Hebben we een conclusie? Kinderen, volwassenen en opa en oma's. Dus let alsjeblieft op met die um, challenge. Dat sommige challenge's wel leuk zijn, maar je moet een beetje logisch nadenken en niet alles doen wat mensen zeggen. zijn dus een beetje verzichtjes mee zijn welke je pakt. Wil er nog iemand iets toevoegen? Oh, ik. Ha, want ik wil een eigen challenge. Ja. Jij wil een eigen challenge? Maar ik weet dit echt niet wel. Nou, dan doen we hier de boomklim Challenge. Ja! Tot de volgende! Oh. Ja. Misschien is het beter. Daar is.